I'm fine. AC ah, 1172 uitgerukt Prio 1 ongeval beknelling, heeft u wat meer informatie voor ons over? Ja, goedenavond 1172, ongeval uh, twee auto's tegen elkaar gereden. Uh, de ambu heeft u de plaats getraagd vanwege een beknelling. Uh, persoon niet aanspreekbaar. Uh, de rest moet wel nog rijden over. Ja, het begrepen voor de 1172 rijdt uh, andere Brandwart mee. Uh, de de uh, 1706 die uh, rijdt mee. Hoor. Ja, de 0631 van baan. Uh, de 0631 die gaan we ook gelijk. Op, ja, top. Dankjewel hoor. Ja, dat is 11.72 te, plaats. ja, 11, te plaatsen. Ja, is maar 11.72 ter over. Goedag. Morgen. Treft dit uh, voor de Ja, meneer niet aanspreekbaar. Zit bekneld met, uh, met de knieën, zeg maar, onder het dashboard. Uh, verder alles stabiel. Maar het dak moet eraf, hij moet met de plank uh, eruit. Oké, okay, dak eraf. Goed. Ik ga eerst even met mijn collega bespreken hoe we het gaan aanpakken en dan uh, zorg ik dat het dak eraf komt. Ja, top, dank u. Ja, avond. Want... Hey, even kijken, één voertuig uh, erbij, ja twee voertuigen erbij betrokken, er zit alleen maar één voertuig, een persoon, niet bespreekbaar, dak moet daar vanaf. Uh, ik stel voor dat we die even gaan stabiliseren, eerst, beide. En tot ik dan uh, ga beginnen met knippen Ja prima dan uh, gaan we deze. Mee. Ja? Top. Dan ga ik even alle stabilisatieblokken blokken pakken en zo en dan uh, gaan we beginnen. Ja. Ik doe aan de linkerzijde. Ja prima pak ik de rest van de zijde. ik ga even wat blokken voor de wielen zetten hoor. Ja, toch. Oké. Okay. Oké, rechterzijde is verstandig. Ja, links ook. Even de helm opzetten. Collega, gaan beide deuren niet open? Nee, uh, alle deuren, bij de deuren gaan niet open en wat ik zeg, zijn knieën zeg maar zitten onder het dashboard vastgedrukt, dus hij komt er ook niet, uh, niet uit. Goed, dan nou, gaan sowieso ook een dashboard lift doen. Ja. En dan doen we eerst de deuren. Wil u eerst, zal ik eerst de andere deur openen, zodat je daar al bij van of die zijde bij hem kan? Dat ik daarmee ja. bezig kan Dan uh, pak ik ondertussen nog even wat extra spullen en dan... Uh, ja. Wel eens goed komen. Klaar, kun jij misschien beginnen met de ramen alvast uh, verdruit te halen? Ja. Heb jij van een folie aanvullen ja hier zo Bovenin. Kijk naar de raam aan de voorkant en eruit. Voorraam en linker, uh, linker raam rechter raam Oké. Okay. Hij is niet eens spreekbaar, collega Ambu. Nee, er ligt al een de deken over me heen, dus uh, okay. ik kan beginnen. Lawaai! Okay. Ja, open. Dom. Ik ga nu aan zijn zijde beginnen. Collega politie, AAB, wat afstand houden. Ik uh, verplaats heel even die decor momentje. Yo. Ja, ga maar. Lawaai. Okay. Yes, deur eraf. Oké, dan gaan we meteen met die dashboard lift beginnen. Huh? Hier wel lawaai. Hoe ziet er aan jouw zijde uit, Amu. Ja, goed. Ja. Uh, het komt omhoog en zijn knie aan jouw kant is weer vrij. Ja. Hij neemt mij nog niet helemaal, dus. Nog Ik ga een nog een stukje omhoog. omhoog. Ja, Anders top. moet ik even aan die andere zijde. Ja, dit ziet er goed uit. Ja, zo laten. Ja. Oké, okay, top. Ja. En dan gaan we beginnen aan de achterdeuren voor het dak. Ja, top. Okay. En de laatste. Okay. Ja, deur eruit hoor. Doppie. Oké, okay, dan gaan we nog even verder bespreken en dan gaan we naar de dak eraf halen. Ja, ik uh, stap ook even uit. Collega, hoe zullen we doen? Zullen we hem afknippen en zo naar achter? Of achteraan knippen en zo naar voren klappen zeg maar. Ik uh, denk dat het beter is als voor naar achter klappen. Voor naar achter. Oké. Okay. Gaan we dat doen. Rechts voor beginnen. Let op lawaai. Oké. Okay. Okay. Moeten we zo even naar links voor. Kan ik erbij Ambu? Ja hoor. Oké. Okay. Politie even afstand houden AB. Wel uh, even uitkijken voor dat uh, infusje wat er hangt. Ja, ik zie. Het. Top. komt weer lawaai. Yes, heel makkelijk. Ik doe meteen deze, ook erbij. Ja, lawaai komt er weer. Okay. Yes, is allemaal je mag weer Hoopie. en dan doen we hier de laatste collega en dan uh, kunnen we het ook doen wil jij meteen aan de andere kant gaan staan om daar meteen kunnen openklappen okay. en deze is ook los dan leg ik deze terug en dan gaan we beginnen met de dak te verwijderen oké okay. ik leg je klaar ja oké okay, dan gaan we op 3 1 2 3 yes dan leg je maar neer. toppie oké okay, helemaal top dan ga ik hier beginnen met een beetje op te ruimen kun je aan voor even meekijken met tillen zo meteen ja dat is maar Oké, okay, um, plank ligt achter mij. Die zetten we gewoon uh, achter zijn rug. Trekken we omhoog de plank op en dan uh, in één keer uh, eraf. af. Brankaar staat al achter me, dus dan kunnen we in één keer door. Ja. De agent ook even kan helpen. Ja. En die andere ook eventjes. Oké. Okay. dan uh, de plank erachter, drie omhoog, zes weer plat, negen op de brancard. Eén, twee, drie. En dan 4, 5, 6. En dan 7, 8 en 9. Helemaal top. Dan hem even inpakken. En dan neem ik hem mee naar de ambu. Dankjewel heren. Jo, succes. Jo. Goed, ik ga ons op even uh, zetrepje doen, ja? Ja, prima. 11.72 AC over. 11.72, geef het. Recht. Ja, we hebben eenmaal uh, bevrijd. Die gaat nu met de ambulance richting het ziekenhuis. Uh, wij zijn uh, vrij op incident over. Eenmaal die gaat mee naar het ziekenhuis en nu bent weer vrij op een incident. Dat is genomen. 11.72 uit. Zo, dan regelt de politie die er verder en gaan wij toe. Ja. Ja, bedankt voor de samenwerking. Tot de volgende. Joop. Wij uh, gaan er vandoor. Er moeten eigenlijk alleen nog takelwagens komen, dus dat kunnen jullie... Uh, ja, ja wij uh, zullen het wel regelen. Ja, topje. Dan uh, komt alles goed. Bedankt voor de samenwerking, tot de Joop. volgende. Joe, geen dank. Heel